Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb een uh, andere camera. En die uh, pakt een groter stuk van mijn, uh, van mijn werkbank mee. Wat betekent dat ik meer moet gaan opruimen. Vandaag, uh, dus voor het eerst met deze camera. Ik heb al wel gemerkt dat het geluid wat anders is. En wat ik ga doen vandaag is... Ik heb hier mijn Pico mat 54, laat ik hem eens even bijpakken de kappen in ieder geval. Deze, deze heb ik uh, meegereden uh, in de kerstvideo. Toen bleek dat de verlichting, de uh, sluitstijn, ons zijn verlichting niet wilde werken. En nou eens gaan uitzoeken waarom dat het was. Ik heb hem opengemaakt. Ik heb zelfs de verlichting losgehaald van de kap. Ondanks dat ik weet dat het best lastig is om die weer terug te krijgen op zijn plek. Um, ik heb de bekabeling losgehaald die naar de connector gaat. En ik heb hier een kabel gestript. Zodat ik kan doormeten. Want ik merkte met wat testen dat... Um, Zeker het goed de witte. Ja, de witte maakt gewoon uh, heeft gewoon contact. Kijken. Zo. Hier helemaal op dit uiteinde wit en hier. Doe ik het nu goed. Wit wit, ja, contact. Blauw. Daartegen. Loop van hier door de connector hier langs, geen contact. Hier naartoe, ook geen contact. Maar even zoeken. Waar heb ik hem? Hier beneden had ik wel contact. Nou, ik heb al de pinnetjes zelf getest. En uh, dat ging goed. Maar nu... Ja, ik zou ook even geen uh, verbinding van alles doorlopen uh, meten. En uh, ook geel, die is moeilijker te testen, maar ik had dat hij het ook niet deed. En wat blijkt, ik heb hem dus nu vrij ver zo staan. Deze connectoren hebben vijf pinnen. De middelste is de witte. Vind ik dat goed? Ja, de middelste is de witte. Die werkt. De, uh, aan de ene kant zit geel. Aan de andere kant zit blauw. Maar blauw zit uh, aan deze kant op pin 2. Aan deze kant op pin 1. Ik maak er dus nooit verbinding. Uh, ik weet dat ik hem aan deze kant vervangen heb. En blijkbaar heeft Pico mij iets opgestuurd. Wat niet werkt met de connector die aan deze kant zit. Dus wat ik wil gaan doen. Is een bruggetje leggen tussen... Pin 1 en 2 en tussen pin 4 en 5. Zodat uh, op uh, alle buitenste pinnen hier uh, de, uh, de stroom komt te staan voor blauw en voor geel in dit geval. Zodat alles weer goed doorverbonden is. Nou. Om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb dus al de hier hierbovenop losgemaakt. kijken of ik hem een beetje los, losser krijg. Want ik heb een beetje speling nodig. Kom. Hups, okay. Dit is de originele. Hier ga ik even niets mee doen. En dit is degene die vervangen is. Die ga ik even. Kom op, jongen. Ik heb al een keer eerder. Natuurlijk hier aangezeten. Goed, ik heb hem eruit. Dat duurt even. Vandaar ook. De plotselinge knipactie, want 10 minuten naar dit gevoel luisteren, dat is niks. Blauw komt dus nu uit op de middelste pin. Op die andere is dat de buitenste. En geel komt hier ook uit, of de middelste pin, op de tweede pin is, komt blauw uit. En geel komt uit op de vierde pin en niet op de vijfde pin. Ik wil nu dat blauw ook op de pin 1 uitkomt en geel ook uitkomt op pin nummer 5. Eens kijken of dat dit stukje, ik denk niet dat ik er dit uitkrijg. betekent dat gaat een gepriel worden. Ik ga met een klein stukje metaal hier die bruggen maken. Zodra dat gelukt is laat ik het zien. Ik gebruik waarschijnlijk uh, pootjes van, uh, van, van weerstanden die ik ingekocht heb. Die hou ik hier altijd een beetje apart. Dat zijn, uh, dat zijn goede, uh, goede stukjes om kleine stukjes mee te solderen. Zo, ik heb de printplaat uit, de, uit zijn houder gehaald. Dat kan doordat er een klein stukje plastic hier bovenop zit. En ik heb aan de onderkant, kijk, waar zit mijn camera? Oh, ja, daar. ik heb hier de twee buitenste pinnen aan beide kanten aan elkaar gezet met wat solderen blop erop. Als het goed is, kan ik hem nu voorzichtig weer in de houder leggen. Ik heb eerst geprobeerd hem in het houdertje te solderen, maar dat is echt niet te doen. Zo. Toen ik eenmaal het uh, stukje plastic gevonden had, wat er bovenop zat, wat ik los kon halen, werd mijn leven een stuk eenvoudiger. Nu deze. Nu hoop ik niet dat ik hem gesloopt heb. Deze zou erop moeten klikken en het, uh, daarmee de connector, ja bingo, precies op zijn plek houden. Zo. En dan uh, is het nu moment van de waarheid. In ieder geval de theoretische waarheid. Even kijken, we hebben blauw. Blauw. Blauw zit aan uh, zat op deze pin en zit nu ook op die pin. Prima. Geel. Kom. Geel zit op de, deze pin en ook op die pin. En ook wel belangrijk dat hij niet op andere pinnen zit. En wit zit nog steeds in het midden. Wit. Middelste pin. En ik heb geen rare kortsluiting naar andere pinnen toe. Mooi. Nu moet die kabels moet hier zo langs. En dit moet allemaal weer die, die lock in. Daarvoor heb ik dat hele kleine veertje nodig. Zo. Zo. Ik ga alles vastzetten. Um, alle tape en zo weer terug. Alle elektronica weer terug. Even kijken hoe ik hem hier op moet solderen. En uh, daarna testen met die andere bak en uh, met de decoder. En het werkt. Blauw zit op blauw. Wit zit op wit. Geel zit op geel. En uh, hier zit geel op de uh, rode sluitzijde. Hier zit... Geel op de frontzijnen. Dus dat gaat allemaal vanzelf goed. Ik zat nog even te kijken of ik die kabels moest wisselen. Maar nee dus. Ga ik nu voorwaarts. hier de rode sluitzijnen branden. En hier even kijken hoe ik die kan laten zien. Ja, de witte frontzijnen. En dat correspondeert ook met de rijrichting. betekent, uh, dank je Pico, hier zat dus net een uh, andere connector. Het zou wel eens kunnen zijn dat ik er twee gekregen heb en dat ik dus deze ook had moeten vervangen. Heb ik toen dus niet gedaan en nu een les van geleerd. Ik ga het uh, de decoder vastzetten, kap erop. En uh, de volgende keer dat deze rijdt over een jaar, dan uh, hoop ik uh, dat het op mijn uh, nieuwe baan is. En uh, dat hij het dan nog steeds doet. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Subscribe en like en uh, tot ziens.